Goedemorgen. Volgens Aranka Rewijk van de stichting Alleengeboren Tweelingen Nederland start maar liefst 10% van alle mensen in de baarmoeder ja, als een twee- of een meerling, maar wordt vervolgens alleen geboren. Nou, een groot deel daarvan ervaart in de latere leven ja, best wel last, wat heel erg uiteenlopend kan zijn. Ik praat met Aranka over hoe je weet of je een alleengeboren twee- of meerling bent, wat je met die informatie kan en wat voor invloed ik kan hebben op je kinderwens. Aranka, goedemorgen en goedemorgen. welkom bij dit vraaggesprek. Ja. Um, ja, ik heb eigenlijk best wel wat uh, vragen aan je. Ja. Um, wat ik als allereerste wil weten, wat ik net al in de inleiding zeg, hè? 10% mm -hmm. wordt in de baarmoeder start als twee of meerling. Hoe weet je dat? Uh, hoe je dat weet, nou dit is, de, deze cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek die al jaren geleden zijn uh, gedaan. Uh, vraag niet exact naar de bron, want ik ben heel slecht in, in cijfers en, en dat soort dingen. Maar die, die kun je terugvinden op de website van de stichting en op mijn persoonlijke website. En staan ook in mijn boek. Maar die 10% is eigenlijk ondertussen al achterhaald. Dat, uh, vorige week hebben wij ons congres gehad vanuit de stichting. En um, we zaten op een gegeven moment met de, de oudste mannen te praten. En die zei ook dat ze contact hebben nu met een gynaecoloog die heel specifiek onderzoek doet. En hele vroege echo's kan lezen. En die zei van ja, dit is gewoon veel meer. We zitten echt op richting de 30. En ik hoorde laatst iemand het zelfs hebben over meer dan 60%. Um, dat is nog niet aantoonbaar. Maar de vraag is dus, um, ja, waarschijnlijk is dit aantal ooit wel 10% geweest. Of waren de echo's toen in dat geval van dusdanige kwaliteit, dat we het niet eerder konden, uh, ja, we konden zien eigenlijk. Mm -hmm. maar het zou mij niks verbazen als we nu in een tijd zitten waarin er veel meer alleen geboren tweelingen geboren worden. Jeetje, terwijl het fenomeen, hè, ja. geboren tweeling, de term, nog helemaal niet zo bekend is onder de mensen dat klopt. Weet je, de term bijvoorbeeld womb twin survivor, vanishing twin syndrome, dat is al veel langer bekend. Maar we hadden hier in Nederland helemaal geen woord voor. Dus toen ik hier zeven jaar geleden mee begon, zaten we op een gegeven moment in een Nederlands groepje. En we zeiden echt, van, ja, womb twin survivor, hoe ga je dat vertalen in het Nederlands? Vanishing twin syndrome, dat klinkt ook niet. Dus nou, al, al discussierend zijn we dan op, op deze term gekomen. Uh, dus ja, inderdaad, in het Nederlands bestaat het nog heel kort. Maar in principe is het al zeker, nou, 40, 50 jaar al zeker bekend bij verloskundigen dat een tweelinghelft dus uh, ja, eerder in de, in de zwangerschap kan, kan verdwijnen of overlijden. Ja, want op zich, uh, heel wat jaren geleden hebben de, dat Duitse echtpaar, de Austermans, ja? hebben een boek geschreven. Ja, klopt. Was het in de jaren 80 of 90? Um, ik, ben, ja, ik heb hem niet toevallig naast me. Ik kan kijken naar het jaartal, maar dat weet ik niet. Maar dat is maar, inderdaad een ouder boek. Ja. Dat klopt. En, en uh, Alpia Heten heeft ook al jaren geleden onderzoek gedaan. Ook begin ja. jaren negentig is zij er al mee gestart. Ja. ja. Maar goed, regulier wordt het niet heel erg opgepakt nog steeds. Dus vandaar ja. dat wij, dat ik in ieder geval zoiets had voor jongens, weet je, er moet gewoon een stichting komen. Ja. Want ja, als stichting heb je net even iets meer body dan als één persoon. Ja, ik ben er persoonlijk heel erg blij mee, dus dank je wel ja. voor je werk. Ja. Ja, hier spreekt zelf ook een alleengeboren tweeling ja. tweelinghelft. Ja. Maar jij, Aranka, wanneer kwam jij erachter dat jij een alleengeboren tweeling bent en ja, wat betekende dat voor jouw leven? Ja. Um, ja, dat is eigenlijk in fases gegaan. Ik denk dat het ongeveer 18 jaar geleden is geweest dat het al bij mij in een, een, een, nou ja, een, een groepsregressie naar voren kwam. We gingen toen met z'n allen terug naar de baarmoeder en op een gegeven moment voelde ik me steeds kleiner worden. Ineens kwam er een zin in me op van dan doe ik het wel alleen. En ik denk, Hè? Maar ze zijn dan met z'n tweeën geweest dan denk ik, oh dan nee, heb ik een twee broer gehad. Het was meteen gewoon broer, dat is gevoelsmatig. Ik heb het geparkeerd, van, nou goed, als zijnde, oké, okay, dat is zo. Niet weten dus wat de impact daarvan is. En in 2012 ging het balletje eigenlijk rollen. Ja, Dat is, dat is een heel verhaal geworden, vandaar dat het ook een heel boek is, is geworden wat ik heb geschreven. Hoe heet dat boek? Uh, ik kwam dat ik twee hondjes was. Dan kon ik samenspelen. En hij is trouwens net vertaald in het Engels. Ik had hem hier bij me. Ik weet niet of ik hem kan laten zien. Het is nu ja, de engels versie. Ja. Dus het is echt... Ja, daar ben ik wel trots op dat hij nu in het Engels ook is. Ja. Maar goed, daar staat eigenlijk mijn hele verhaal in. En um, ja, van het een kwam het ander. En toen ben ik echt gaan kijken en gaan zoeken. Zo van, oké, okay, maar als dit dan het geval is, wat dan? Ja, toen kwam ik echt zoveel lijsten met kenmerken tegen. Dat ik denk, ja, maar dat heb ik allemaal. Ja, toen begon alles op zijn plek te vallen. En toen werd echt alles duidelijk. Want ik heb altijd gezegd, ik ga ooit een boek schrijven. Waarover weet ik niet, maar er komt een boek. Ja, dat En toen had ik zoiets van, ja, maar dit dus. Dus nou ja, op een ochtend ben ik gaan zitten. En ik, ik heb in een uur tijd, geloof ik, iets van dertig pagina's in één keer zitten <laughs> achter elkaar zitten te typen. Wow. Maar goed, dat was nog geen boek. Maar um, ja, toen, toen viel er dus wel heel veel op zijn plek. Ik denk, toen snapte ik van waarom heb ik moeite met afscheid nemen? Waarom heb ik altijd het gevoel dat ik iets mis? En ben ik gevoelig voor afwijzing en doe ik eigenlijk niet volledig wat ik te doen heb? Ik, ik gebruik toch gewoon mijn hele niet volledige potentieel ook. Ik was altijd wel op zoek naar iets, maar geen idee wat. Ik kocht veel dingen in tweetallen. Nou ja, weet je, noem maar op. Het is een hele lijst die is ook te vinden op de, op de stichting site. Dus, ja. Uh, ja, want als we even beginnen met het fysieke deel, hè? Ja. waardoor je weet of kan weten dat iemand ja. zelf alleen geboren twee of meerling is. Wat zijn de meest voorkomende fysieke eigenschappen? Um, nou, wat je vaak ziet is, als je dat nog kunt achterhalen, dat de moeder toch wel in het begin een bloeding heeft gehad. Ja. Um, ik heb wel eens begrepen van een, een, een verloskundige die zei, uh, sommige vrouwen krijgen te horen van, oh dat was een innestelingsbloeding. Ja. Als in het begin bloeding. En ik zeg maar, bij hoeveel vrouwen komt dat dan voor? Ja, ongeveer 10%. Ik denk, oké, okay, 10% alleen gewoon tweeling, 10% in bloeding. Hm, zou daar een link tussen zitten? Maar goed, dat is nog verder niet onderzocht. Dus dat in ieder geval, ja, er kan natuurlijk echt sprake zijn van een vruchtje wat afgestoten wordt, wat de moeder terug kan vinden. Uh, extra grote placenta, twee navelstrengen. Uh, in de persoon zelf uh, kan het zijn dat op latere leeftijd bijvoorbeeld een teratoom gevonden wordt. Dat is een bepaald, uh, uh, bepaalde kieste, een, een gezwel. Vaak zie je die bij vrouwen dat die uh, op de eierstokken gevonden worden. En bij mannen gek genoeg meer in de hersenen. Uh, ja, sommige alleen geboren tweelingen zijn of ambidexter, dus links en rechtshandig, of specifiek linkshandig. Maar dat zie ik voornamelijk meer eigenlijk bij de een-eigen, alleen geboren tweelingen dan nog bij de twee eigen Dus dat scheelt ook nog uh, zich oh, niet? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En daar zijn mm. duidelijke verschillen ook. Dat ook, ook, uh, ook. Ook psychisch en mentaal zie je dat uh, er grote verschillen nog zijn tussen de een eijige en de twee eigen tweelingen. En uh, wat uh, ben jij zelf? één of twee eigen Nou, het is twee slachten geweest. Hè? Dus dat is twee eigen dat, eh, anders dan okay. kan het gewoon eigenlijk. Oh nog. ja, ja, ja. Oké. Ja, ja. Okay. Dus, uh, ja. ja. <laughs> in het uitzonderlijk geval misschien. Maar. Dat is, uh, ja, ja. Um, Wat ik me afvraag: ja. um, autisme. Ja. Dat schijnt vaker voor te komen als je een alleengeboren tweeling of meerling helft bent. Klopt dat en hoe zit dat? En nou, ik, ik durf niet zo te, ja, echt te zeggen dat dat meer voorkomt, maar ik ja. krijg wel heel veel cliënten die de diagnose... ...autisme, asperger, PDD-NOS die diagnoses hebben gekregen. Ja. En dat is op zich niet gek. Als je kijkt naar iemand met autisme, dan lijkt het net alsof die... ...ja, ik zeg altijd, vast zit in, ja, in een situatie, in, in een trauma. Ik vind het altijd net alsof, zeker als je kijkt naar een echte autist, een kernautist. Ja. Als je die ziet, dan lijkt het net alsof die bevroren is. Die zit in zijn eigen wereldje. En, en, en hetzelfde zie ik bij alleen geboren tweelingen. Dat ze vaak vastzitten in het moment dat die ander is overleden. Dus ze zitten vast in het trauma. Dat heeft ook effect verder op je hele ontwikkeling van je brein. Dus dat vastzitten in... Oeh, ik krijg een geluid ertussendoor. Maar... Ja, dat was um, bij mij. Ik zet hem even uit. Ja, ga verder, Arant. Um, dus dat vastzitten in dat trauma, dat... Goed, dat kan zich op verschillende manieren uiten... En um, ik zie dus steeds vaker dat er mogelijk dus een relatie is, maar ik zeg dus nog mogelijk, hè, want het is niet ingezocht ja. nog. Ja. Dat er dus mogelijk een relatie kan zijn tussen autisme of autisme aanverwante uh, aandoeningen en het verliezen van je tweelinghelft. Hmm. Omdat je dus um, op het moment dat die ander overlijdt. Um, ja, je, hele, uh, je, je hele vecht vluchtsysteem systeem wordt op dat moment verstoord. Als jij een traumatische situatie meemaakt, wil je twee dingen. Of je wil vechten of je wil vluchten. Ja. Um, dat kan niet zo goed in een baarmoeder. Dus wat je ziet is dat op dat moment dat je dus bevriest. En mensen blijven als het ware in die bevriezing hangen. En dat zie je ook later in hun leven, dat ze moeilijk tot daden komen, tot, tot actie komen. Ze zeggen, ik wil wel iets doen, maar het lukt me niet. Ze zitten vast. En dat kan dus dusdanig zijn dat het, dus, ja, het etiket autisme kan krijgen zelfs. Ik heb mensen behandeld ook met die diagnose. En die daar eigenlijk zo goed als nou, niet meer aan voldoen. Dus dat is natuurlijk interessant. Dus op die manier zit het bewijs eigenlijk in de heling. Hetzelfde geldt voor borderline. Dus, uh, ja, dat komt ook uh, in jouw praktijk goed ja. voor, borderline. Ja, ik mm. krijg veel mensen ook die diagnose borderline hebben gehad. En dat... dat um, alle kenmerken eigenlijk van een borderline, die zijn één op één bijna over te nemen bij een alleen geboren tweeling. Ja. Dus mocht er uh, sprake zijn van een tweelingverlies en je gaat daarmee aan de slag, ja, dan zit ook weer het bewijs in de heling. Dat als, als dan alle klachten die horen bij een borderline uh, verdwijnen, ja. Ja, dan is het logisch. Dan, ja, dan is het inderdaad eigenlijk al logisch waar het vandaan komt. Dit alleen al, hè, wat wij tot nu toe bespreken, dat is ja. een groot. Um... Het, hoe heet dat? Een, een bewijs. Ja. Ja. Ja. Ik kan even niet op het woord komen dat het zo belangrijk is dat ja. mensen hier veel meer bewust van uh, ja. zijn. Het ja. fenomeen alleen, alleen geboren twee of meerling. Er ja. kan zoveel uh, ja, aandoeningen, gedrags. Uh, uh, dingetjes uh, uh, ja. en ook op ander vlak hè, emotioneel, mentaal, spiritueel gaan we het zo over hebben. Er kan zo ontzettend veel dingen dan worden, maar ook relationeel, ja. Dat, ja. wat je vaak ziet. Ja. Is, weet, je, weet je wat het is? Um, ja. We herhalen in ons leven. Uh, een, een, een trauma tot we er ons bewust van worden en dan pas kunnen we het veranderen. Maar zolang je er niet van bewust van bent, blijf je die patronen herhalen en snap je ook niet waarom, waarom partners altijd maar bij je weggaan. Waarom je dingen doet zoals je doet en denk je: waarom doe ik dit nou zo? En je kan er niet aan ontkomen tot je dus weet wat de oorzaak is en dan heb je de keuze om het ja, anders te gaan doen. Ik vergelijk het altijd met een lang, lang speelplaat, een ouderwetse LP die blijft hangen in zijn groef. Mm. En, en dat, dat is het gewoon, het is echt zoals ze het in het Engels noemen: uh, het reenacting the dream of the womb. Ja, ja, ja ik, ik kan dat helemaal onderschrijven, want ik werk sinds uh, enkele jaren ook met alleengeboren twee of meerlingen. Mm -hmm. Ik begeleid ze uh, ook om uh, ja, hun tweeling of meerlinghelfte ook in een visualisatie te ontmoeten, waardoor mm. ze in gesprek met elkaar gaan. Dus uh, vindt heling plaats. Maar ik merk dus ook, jij noemde het relationeel, dat uh, ja, mensen, vrouwen in dit geval, echt ook beseffen, goh, waarom ben ik, precies andersom wat jij net zeg maar dat is, uh, dat is vaak, want het zijn twee kanten van dezelfde medaille, waarom ik altijd, zegt die vrouw dan, een relatie heel snel beëindigt, voordat de ander mij in de steek laat. Hè, ja. Vooral als, als het een tweelingbroer dan gaat het andere geslacht dat deze vrouwen die alleen geboren tweelingen helften dat dan in hun leven zo doen en niet ja. snappen waarom en op het moment dat ze begrijpen waarom dat is ja dat ze dat ook kunnen transformeren. Ja. Ja. En, en mannen ja, op nou, Dat ging. is soms wel, soms wel makkelijker gezegd dan gedaan hoor, want het, het is 9 van 10 keer is het ingewikkelder. No? Ligt het nog? Er is inderdaad heel vaak sprake van verlatingsangst, soms bindingsangst, maar meer verlatingsangst dan bindingsangst. En uh, ja, om te voorkomen dat je weer verlaten wordt, is het soms dan maar wijs om de relatie van tevoren al te verbreken. En uh, alleen wat je vaak ziet is dat alleen geboren tweelingen trekken alleen geboren tweelingen aan. Of andere mensen met vroegkindelijk trauma. Um, systemisch zit die tweelinghelft er dan tussen. Um, ja, dat, dat, dat kan soms heel lastig zijn. En plus dat je, um, dat, dat ze vaak een, ik um, uh, kom even niet op, op het woord. Um, ze hebben vaak een basis nodig, waar ze, een veilige haven waar ze op terug kunnen vallen. Mm -hmm. En op het moment dat die partner ook uh, getraumatiseerd is, zie je dat ze alle twee de neiging hebben om weg te vluchten. Op het moment dat het spannend wordt, ja, dan is een relatie... Op een gegeven moment gewoon gedoemd te mislukken. Ja, ja. ja. Nou, ja, heel boeiend allemaal. Uh, ik wil even met jou het, over, het stapje maken naar het spirituele gedeelte. Mm -hmm. Dat is dan hetgene waar ik dan ook het meeste mee werk. Uh, wat is de diepere betekenis hiervan? Waarom vertrekt in jouw beleving een twee- of een meerlingziel weer tijdens de zwangerschap? Ja, de vraag is of het vertrekken is. Het, uh, weet je, um, ik geloof niet in toeval. Mm -hmm. um, dus ik denk dat alles gewoon een reden heeft. Dus wat mij betreft is het nooit de bedoeling geweest dat die ander geboren zou worden. Zelfs in het, uh, als er sprake is van abortus. Mm -hmm. Dan nog is dat op zielsniveau denk ik een beslissing geweest. van beide zielen van zo gaan we dit doen. Ja, helemaal mee eens. Dus, um, ja, wat, wat, is de, wat is de boodschap hierachter? Um, sommige zielen willen helemaal niet terug. En die hebben een helper nodig. Sommigen die hebben zoiets van, oké, okay, ik wil dit ervaren. Omdat ze in een vorig leven dan wel een volgend leven de andere kant gaan ervaren of hebben ervaren. Um, ja, het is, um, op zielsniveau maken we soms rare beslissingen. In onze ogen dan. dan je, waarom kies je een hemelsnaam voor om zwaar uh, gehandicapt ter wereld te komen? Bijvoorbeeld. Het, is, uh, het, het zijn uh, allemaal leermomenten die we, ja, die we willen meemaken en... Uh, maar goed, de vraag is dan wel van, goh, waarom komt het nu zoveel voor? Mm -hmm. um, ja, fysiek gezien denk ik, misschien dat veel vrouwen tegenwoordig ook op latere leeftijd kinderen krijgen. Uh, alle, sorry dat ik het zo noem, kunstmatige ingrepen om zwanger te worden. Um, en dan verder op spiritueel niveau kun je zeggen, ja, wat voor wereld leven we in godsnaam nu? Um, ik kan me voorstellen als ziel dat je zegt, van, nou, sorry, maar daar wil ik niet meer naar terugkomen. Terwijl je dan wel asiel nodig bent hier om misschien die transformatie te gaan maken, mondiaal gezien. Dus ja, weet je, dat zijn dingen die we niet wetenschappelijk kunnen gaan onderzoeken of, of ja, bewijzen. Dat, dat blijft natuurlijk gissen en de een die zegt dit, de ander zegt dat. Ja, ik weet het niet. Ja. ja. Hoe kom je er, ja, behalve dus kijken naar die kenmerken hè, van, van ja. alleen, alleen geboren tweeling... Maar kan je er ook op een spirituele manier, zeg maar, achterkomen of je onderdeel bent van een twee- of meerling? En hoe bedoel je op, op spirituele niveau? Uh, nou, medisch is dus, uh, maar ja, dat is voor ons, voor ons generatie al helemaal, dat is al lang niet meer te achterhalen. Hè? Hoe ziet die, uh, de placenta en alles eruit? Ja. Maar, uh, want ik het nou ja, dat is niet helemaal waar. Je zou het zelfs via je DNA eventueel kunnen onderzoeken. Als er sprake is geweest oh. van twee-eier, ja. zou het kunnen dat je dus twee, twee verschillende DNA-strengen in je lichaam hebt. Oké, okay, dus dat dus, valt wel te nou achter. Nou ja, goed, niet altijd. Kijk, als het één-eier is, is dat lastig. Maar twee-eier ja. zou het kunnen. Dus, maar goed, dat zijn wel dure testen natuurlijk die je gaat laten doen dan. Dus dat, dat doe je niet eventjes zomaar. Dus... Ja. Nee. En, en, en wat als je um, vermoedt, niet van jezelf, hè, dat je alleen geboren hebt, maar dat je, je noemde het woord daar straks al, een missed abortion hebt gehad. Dat woord heb ik niet gebruikt hoor. Dat woord gebruik ik oh, niet. Oh, sorry. Dat heb je zelf... Uh, Oké, okay. <laughs> nee. want is, is dat hetzelfde wat mensen nu bedoelen met missed abortion? Weet ik niet. Ik vind het een rot woord, dus dat gebruik ja. ik niet. Ja. Mm -hmm. dus, ja, ik gebruik zelf ook niet, maar het is een oh. woord je, je had hem, ja, je had hem in je mail staan, ja. Dus ik denk al van, ja. dat, dat is echt nee, een woord dat ik niet gebruik. Hmm. Um, dus ja, wat, wat was je vraag nou precies? Um, eigenlijk van hoe kunnen kinderen weten, mm -hmm. um, maar vaak begint dat ook met de moeder, hè, als kinderen nog heel jong zijn. Hoe weet een moeder ja. of zij, ja, ze heeft geboorte gegeven aan één kind, maar dat ja. in aanleg een twee- of meerling was. Ja. Um, je kan het merken bij uh, echt, echt de jonge kinderen, dus de baby's. Uh, het, het kan zijn dat de, dat de bevalling uh, traumatisch is geweest. Ook een, een, een, een zware bevalling of dat je veel bloed hebt verloren. Ja. Je zegt van nou, dit is geen modelbevalling geweest. Um, daarna kan het zijn dat een kind uh, of echt heel veel huilt. En heel veel spanning in het lijf vasthoudt. Uh, of dat het juist apathisch is en dat iedereen zegt van, nou, zo lief kind huilt echt nooit. Maar als je goed kijkt naar het kind, zie je dat het als het ware in een soort trance alleen maar ja, een beetje ligt te staren zo naar het plafond. En uh, uh, goed, er is iemand anders, Sylvia Verduin, die weet ontzettend veel over uh, het non-formale gedrag van, van baby's en jonge kinderen hierbij. Die kan dat echt aan het gedrag uh, van, van kinderen zien, echt, echt geweldig. Ik, ik werk niet met baby's, maar goed, dus het, het huilen... Uh, het, um, ja, wat je kan merken is met aanraken, dat je denkt van, hé, hey, dit is niet helemaal normaal. Kijk, het is makkelijker als je al meerdere kinderen hebt gehad. De eerste kind is, heb je natuurlijk geen vergelijking. Maar dat je denkt van, hé, hey, deze vindt het ineens niet zo fijn om aangeraakt te worden. Of, of juist in tegenstelling dat je denkt, van, nou, die wil het nou wel heel erg graag. Dus uh, het, het huidcontact kan wel dubbel zijn. Soms vinden ze dat lastig. Het huilen dan extreme behoefte hebben aan een, aan een knuffel, die diep vast willen houden. En zeker als ze al wat ouder zijn, op het moment dat die knuffel uit beeld is, hè, verloren zoek, echt volledig hysterisch bijna worden. Dat je echt denkt van, nou oh ja, het is maar een knuffel. Nee, voor dit kind is die knuffel geen knuffel, maar is dit dus gewoon, ja, eigenlijk een vervanging van hun tweelinghelft. Mm. Uh, een relatie met vriendjes, vriendinnetjes, dat je denkt, ja, mm, is dit, dit, dit is wel heel erg close, dus dat ze echt um, zich meteen eigenlijk vastklampen aan een vriendje, heel snel. Ja. Moeite met afscheid nemen, uh, ja, vaak verdrietig kunnen worden rond hun verjaardag, terwijl ze zelf nog helemaal niet het besef hebben van ja, waarom. Um, spulletjes willen verzamelen, van alles willen verzamelen en niet weg kunnen, kunnen gooien. Dus echt, uh, ja, en, en troepjes, echt gewoon, dat je denkt van nou. Waarom verzamel je dit? Maar goed, het kan ook een bed vol met 20, 30 knuffels zijn. Weet je? Dus En daar geen afstand van kunnen van willen nemen. Ja, ja, interessant. Ik wil ja. nu een beetje richting kinderwens gaan. Ja. Um, ja, e eerst nog even deze vraag. In, in jouw beleving, hè? komen ongeboren twee of meerlinghelften weer terug in je leven? Hm. ja. Um, hoe weet je dat? Um, dat kan. Is, uh, ik, ik hoor het vaker uh, van, van mensen. Dat je ziet uh, dat een, uh, een, een ziel met jou meekomt. En misschien dan ook weer met een volgend kind meekomt. En dan misschien ook nog een kind. En uiteindelijk als jouw kind geboren wordt. Uh, het gevaar daarvan vind ik. Als je daar heel erg in gaat duiken. En dat, dat hoor ik wel eens van mensen. Die zeggen ja mijn zoon is eigenlijk mijn tweelingbroer. Nee sorry. Jouw zoon is jouw zoon. Mm. En dat hij als ziel misschien ook eventjes met jou is meegekomen, dat was een keus. Maar alsjeblieft ga hem niet zien dan als jou, jouw broer of zus. Ja. Daar, ja, daar kan ik op een gegeven moment de kriebels van krijgen. Weet je, dat je kan diegene best herkennen en, en voelen van, oh ik heb daar een hele bijzondere relatie mee. Maar ja. die persoon is niet meer jouw broer of zus. Ik zou bijna willen schreeuwen echt van, alsjeblieft ja. laat dat los. Weet ja. je, en, en een, een ziel, heb ik wel eens begrepen, van een regressietherapeut incarneert nooit 100%. Dus er is altijd een stukje wat achterblijft. Dus als jij zegt van ja, maar ik wil graag contact met mijn tweelingbroer of zus, dat kan gewoon. Die, die is daar. En dat een ander deel van die ziel geïncarneerd is, prima, heb je een mooi contact mee. Fijn, koester dat. Maar het is niet je broer of je zus. Ja. Ja, ik ben het helemaal met jou. Ja. vurig uh, betaald. Ja, weet je, ik kan er echt de kriebels van krijgen. Zo van ja, en mijn, mijn, uh, nou goed, mijn, mijn dochter is weer bij mijn overgrootoma, En met mijn oma en met mijn moeder. En ook met mij. Ik ja. Denk, ja, heel mooi. Heel bijzonder dat die ziel dat gedaan heeft. Maar nu is het je kind. Ja. Behandel hem alsjeblieft zo. Ja, precies. Ik heerlijk, die band die wij hebben. Ja. En, en vier het leven ja. die je samen hebt, maar Precies. inderdaad in deze samenstelling, nu heb je gekozen voor, oh nou ben jij papa, oh nou ben jij mama, oh nou ben jij het broertje, En voor het leven ben je weer het neefje of de buurvrouw. Ja. Ja. Weet je, want het, het gevaar is, ik werk gewoon heel veel systemisch. En wat je dan kan zien, is dat zo'n kind onbewust op de plek van die broer of zus gezet wordt. Hmm. Nou, en Dat heeft ook weer effect op de relatie met je andere kinderen, dat heeft ook effect op de relatie met je man. Ja. Um, je kind is je kind en niet je broer of je partner. Punt. Heerlijk. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja, dankjewel voor deze ja. duidelijkheid. Um, is er in jouw beleving er een verband tussen het alleen geboren tweeling zijn of onderdeel ja. zijn en een niet ingevulde kinderwens? Ja, dat is... Um, ik zie het best wel vaak inderdaad. En dan voornamelijk bij vrouwen. Dat is, mannen is dan ja, toch denk ik, een stapje ingewikkelder. En ik kan nog niet helemaal mijn vinger erop leggen. Maar um, wat je ziet is uh, als volwassenen, zeker als we kinderen krijgen, zie je dat, wij, dat ons trauma, wat we meegemaakt hebben in onze jeugd, getriggerd wordt. Op het moment dat een kind de leeftijd heeft waarop dat trauma bij jou heeft plaatsgevonden. Dus stel, jij hebt als driejarige je vader verloren. Mm -hmm. Dan zul je zien dat als jouw kind, en meestal het eerste kind, drie jaar is, dat er bij jou iets wordt ja, opgewekt, herinnerd, waardoor je als het ware dat trauma weer gaat herbeleven. En, en dan moet je er iets mee. Nou, Als dat dus al voor je geboorte plaatsvindt, dan zie je dus dat jij in jouw lichaam, je hebt gewoon een celgeheugen, gaat reageren op het moment dat dat kind dus... Ja, het aantal weken was dat jij was toen jouw tweelinghelft overleed. Daar kan zoveel angst en, en, en, um, en, en spanning nog op zitten. Ja. Dat misschien op zielsniveau dat kind ook zie je van... hoe mama is wel heel erg bang. En misschien weer vertrekt. Ja. Maar weet je, dat is gewoon heel lastig natuurlijk te onderzoeken of dat zo is. Ja. Daarnaast zie je dat um, bij vrouwen dan, baarmoeder, het tweede, het tweede chakra... Dat niveau, dat, ook, en dat is ook natuurlijk de chakra van, van verbinding en, en vertrouwen ook naar anderen, daar zit ook op een of andere manier een lading op. Mm. Um, alsof die chakra ook gesloten is en het dus lastiger is om, ja, om een, een ziel toe te laten. Dus um, ja, en het, wat je wel ziet is op het moment dat je dus dit stuk heelt, um, dat het dan makkelijker kan zijn, inderdaad, dat je dan ineens wel zwanger wordt. Maar goed, ja. dat geldt natuurlijk met heel veel dingen. Hoe meer je er, er druk op zet en het moet zwanger worden en, en nou ja, alles gaat uitrekenen en, en de lol is eraf. Um, ja, weet je, dan, uh, dan sluit alles zich helemaal. En volgens mij sluiten dan ook de poorten naar de hemel toe. Zo van, nou sorry, maar ik daar moet ik, nou, dat dit is zo moeten. Ja, en eigenlijk ben je dan zelf degene hè, die de poort dicht houdt en ja. de ruimte niet geeft. Ja. Voor je, het om te komen. Ja, Kijk, weet je, en tegenwoordig zijn natuurlijk hele andere tijden dan vroeger. En als ik dit zeg, voel ik me ook al heel erg oud. Maar uh, mijn, mijn oudste is bijna twintig. En ik denk, dat waren ook andere tijden. En ik had toen ook zoiets van, weet je, als het niet komt, dan komt het niet. Mm. En ik ga niet te veel poespas doen. En dat was toen ook al ietsjes lastiger dan tegenwoordig. En er was ook al veel minder, minder bewustzijn daarop. Dus misschien zou ik het nu ook al wel heel anders gedaan hebben. Dus ik denk, weet je... Um, ja, ik zou bijna willen zeggen, relax, Weet je, ga, ga weer genieten, ga leuke dingen doen. En dan, um, want dat is ook iets wat ik bij heel veel alleen geboren tweelingen zie, die controle, alle onder controle willen houden. Er, echt, er echt vast op zitten. Denk ik jongens, en nu zeg ik het makkelijk hoor, ik was ook zo. Ik, ik wou net zeggen, herken je yes. dat zelf ook? Nee, helemaal Nee. Nee, maar als ik kijk hoe ik nu ben, en ja. inderdaad zes, zeven jaar geleden, denk ik, oké, okay, er is al heel veel veranderd. Het is, mm. uh, ik kan dingen veel makkelijker loslaten. Hoewel er vast nog dingen zijn waarbij anderen zeggen van, nou, daar heb jij nog wel veel controle over. Mm. Maar, um, ja, weet je, ja, laat het los. Dat is, uh, ja. yeah. Dus zorg voor ontspanning. Dus ga iets doen wat, wat jou ontspant. Dat, ja. Uh, ja, dus sowieso hè, als je de kinderwens ingaat, van doe dat lekker, zoveel mogelijk ontspannen. Mochten ja. er uh, blokkades zijn, het lukt allemaal niet en je overweegt misschien ook een medische circuit. En het zou kunnen helpen als je, uh, en al helemaal als je oh, je leven al iets voelt van ik voel me zo alleen, ja. als je bewust van wordt ja. of je misschien onderdeel bent van ja. die uh, ja, tweeling of meerlingen. Ja. Ja, precies. En dan zou je kunnen kijken van, goh, als ik dat uitwerk, of ja. er dan andere dus ruimte komt. Dat, dat is zo. Dat is, uh, ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Um, jouw stichting, ja. wat, wat, wat is je doel verder? Wat, wat wil je nog meer? Nou ja, goed. In eerste instantie willen we natuurlijk met de stichting bereiken dat we veel meer bewustwording rond dit thema kunnen gaan creëren. Uh, bij mensen zelf. En ja, ik wil natuurlijk ook heel graag bij hulpverleners. En daar zit gewoon toch nog wel een deurtje dicht bij deze of gene. Uh, dus daarom gaan we nu ook kijken of we onderzoek kunnen doen. Uh, op het congres hebben we mooie contacten gelegd, uh, internationaal ook. Dus we willen echt kijken op Europees niveau of we onderzoeken kunnen gaan doen. Uh, op Europees niveau omdat we dan vergoedingen kunnen gaan krijgen. Want ja, goede onderzoeken, gedegen onderzoeken zijn gewoon hartstikke kostbaar. Dat red je niet met duizend euro. Dat is, uh, mm. Dus dat willen we echt gaan doen. Ja, en ik heb nog wel, uh, nog wel dromen voor de toekomst ook. Dus, dat, uh, dus daar hoop ik ook nog wel uh, dat daar wat van uitkomt. Ja, en het, het congres was gewoon heel erg mooi. Dus we willen echt kijken of we volgend jaar weer iets kunnen gaan, uh, gaan doen. Uh, voor alleen en misschien ook voor hulpverleners. Mm -hmm. Dat sowieso. Uh, ja, verder veel meer voorlichting uh, dat soort zaken. Dus, dan gaan we nu ook echt met het nieuw bestuur wat we nu hebben, uh, gaan we kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. En, en of toch... Ja, want, want hoe ziet de ideale wereld, ideaal tussen aanhalingstekens, er voor jou uit als veel meer mensen van het fenomeen twee of meerlinghelften weten, weet, ongeboren? Uh... Nou, ik denk dat daar heel veel mensen uit het hulpverleningscircuit gaan verdwijnen. En mensen die nu tot in een treuren, diverse therapeuten, artsen, wat dan niet meer opgezocht hebben, medicatie gebruiken. Dat je gewoon, uh, gewoon je, kan gaan zeggen, oké, okay, we gaan naar dit stukje kijken. Hier gaan we aan werken. We gaan echt een traumaheling doen. Zodat mensen uh, ja, dit stuk kunnen helen en het achter zich kunnen gaan laten en door kunnen. In plaats van dat ze dus vastzitten in die patronen die, die hierbij horen. En dat ze dus ja. uh, eindelijk kunnen gaan, uh, gaan genieten van het leven. Want dat is wat eigenlijk de meeste alleen geboren tweelingen willen. Ze willen gewoon weer plezier hebben, gewoon mm. genieten. Ja. Wat, wat zou die ideale weer tussen aanhalingstekens ja. betekenen voor de nieuwe generatie kinderen? Hm. Uh, ja. Nou ja, in eerste instantie dat ze het dus al op veel jongere leeftijd weten. En dat er dus op jongere leeftijd wat aan gedaan kan worden. Omdat hun. Uh, Klachten serieus genomen worden en niet afgedaan worden met een, een of ander etiketje inclusief een pilletje hier en daar. Um, Want weet je, heel veel leengeboren tweelingen en de kinderen zijn ook gewoon hoogsensitief. sensitief. Ja, um, passen ze nog in het onderwijs? Ze komen op een heel ander stuk natuurlijk. Uh, nee, dus de hele aarde moet veranderen. Um, dus ja, de ideale wereld. Um, dat duurt denk ik nog wel dertig jaar misschien voordat we die echt uh, helemaal uh, hebben, hopelijk. Mm. Dus uh, mm. ja, in ieder geval het, uh, het serieus nemen van hun klachten. Dat uh, is een mooiste zin. Yeah. Tot slot nog echt lekker even een spirituele vraag. Dat, hoe ziet die ideale, dus aan het zekers wereld, eruit voor de generatie die graag wil incarneren, maar dat nu op dit moment nog niet even het goede moment acht, omdat hun beoogde ouders bijvoorbeeld, moeder met name, alleen geboord, tweeling, onbewust, en daar nog de, ja, de, de, de, de, de last van ondervindt. Dat ze worden gezien zoals ze zijn. Zonder... Ja, zonder etiketjes, zonder stickertjes, zonder van... Oh, jij bent dit, jij bent dat, jij bent dat. Jij hebt ADHD, jij hebt dit. Dus gewoon, het zijn gewoon mooie kinderen. En ze zijn anders en ze passen niet in een hokje. Mm. Dus uh, geen hokjes denken misschien. Soms is het heel handig om mensen wel in een hokje te kunnen plaatsen. Want dat doe ik natuurlijk ook. Ik zeg, oh, jij bent een alleengevoel tweeling. Ja. Maar niet zozeer om te zeggen, dat ben jij en daar blijf je in. Maar meer van, oké, okay, jij past daarin. En van daaruit kun je verder. Dus, okay. uh, dus ja, uh, een hokjesloze wereld misschien, waarbij we onbevangen naar iedereen kunnen kijken, is het mogelijk? Ja, ja. ja ik denk dat het past bij de aarde om toch dualiteit altijd te ja. hebben. Want waarom zitten we hier anders toch? Ja, Daardoor, maar goed, uh, dualiteit, dat is mooi, maar accepteer het dan ook dat de ander zo is. Weet je, dat is ja. Uh, yeah. Heb ja, denk... nog een laatste wens of een opmerking? Wat wil je heel... Uh, nee, ik ga even spieken op de vraag die jij nog had. Even kijken of ik zie wat ik zeg van... Oh ja, dat hebben we nog niet gehad. Nee, volgens mij... Jij ja, had het nog wel over... Dat had ik ook. Hè, op het moment dat je een trauma ook prenataal meemaakt... Zie je dat dus op neurohormonaal niveau ook van alles verandert. Ja. Dus wat je ziet is dat iemands uh, hersenen, iemands brein ook echt anders werkt. En uh, ook bij kinderen... Het heeft niet altijd nut om te vragen wat er is, want ze kunnen er geen woorden aan geven. Ze zijn als het ware echt sprakeloos. En dat heeft te maken met een gebiedje in je hersenen wat gewoon niet goed kan werken vanwege dat trauma. Dus um, laat ze bewegen. En, en vraag ze bijvoorbeeld ook wat hun lichaam wil doen. Wat voor een beweging ze willen maken. Wat zou je willen doen? En ga met ze spelen. Dan ga je iets met ze doen en van daaruit kun je misschien dan vragen, al doen we, ga bijvoorbeeld in de tuin werken of taart bakken. En terwijl je bezig bent, je gewoon vraagt van, oh ik zag dat je een beetje, een beetje verdrietig was vanmorgen. En, uh, weet je, dus en, en dan kan het makkelijker zijn. Of laat ze tekenen. Dat ja. is, uh, maar, maar daarover praten is lastig. Een hele stresssysteem werkt anders. Het is... Dus, uh, ja. Ja, ja, precies. Dus er zit een stukje afleiding in, wat ik jou hoor zeggen. En tegelijkertijd ook creatief laat ze lekker uh, afgeleid zijn door te bewegen, door te koken. Door... Ja, het is niet, niet zozeer ineens alleen afleiding, maar het heeft te maken, maar daar kunnen we nog een uur over praten, met, met verschillende werken in linker en rechter hersenhelft. Hmm. En wat je ziet is dat de linker hersenhelft gewoon niet fatsoenlijk kan werken. Vanwege dat trauma, de verbinding tussen links en rechts is niet goed op gang gekomen. En waarschijnlijk dat daar ook soms die ambidexter er gewoon zit, ook bij jonge kinderen. Dus spreek ze aan op het creatieve gedeelte, op de rechterhersenhelft. En nou ja, hopelijk dat op een gegeven moment die linker er wel meer bij uh, kan, kan komen. Dus het, het verwoorden is lastig voor ze. Dus ook op, op school is het lastig voor ze om te verwoorden wat ze, wat ze denken, wat ze voelen. Mm. Dus, uh, maar, maar laat ze tekenen. Of laat ze desnoods in een, in een dans doen, of in een liedje, of in een gedicht, weet ik wat, creatief. Ja, Expressie. Dat is uh, via het creatieve stuk, dat lukt vaak uh, makkelijker, ja. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Goed. Nou, ik ga je heel erg bedanken voor dit boeiende gesprek. <laughs> of hier Dankjewel. Dat nieuw een aanzet is gegeven van, ja. nee, alleen geboren twee meerlingen, het ja. bestaat. En wees er bewust van, en kijk om je heen, en kijk ook in jezelf. Ja. Hoe zit dat? Kijk naar je kinderwens. Dus dankjewel dat je dit werk doet. Ja, nou dankjewel. Ik vond het een leuk interview. Dus ik hoop dat we veel mensen hiermee gaan bereiken. Ja, ik hoop het ook echt. ik zit mee te denken van, we hebben de stichting genoemd. Als mensen die willen zoeken, www.stichtingatn.nl. Dus Alleengeboren Tweelingen Nederland Ja, ik zal diverse links hier ook onder plaatsen. op van jouw boeken. Dus dat mensen voor extra informatie jou weten. Vinden. Ja, fijn. Dankjewel. Ik voor nu hartelijk bedankt, Rust lekker verder uit van het congres. En ik ja, ook... nou nee, <laughs> ik heb het alweer nee. druk. Dus, <laughs> ja, mooi zo. Aranka, heel erg bedankt. Ik ga tot de volgende keer. Ja. Nou, Oké, okay, tot ziens. Dag. Oké, okay, dag.